Chlamydia is een zeer besmettelijke SOA. De oorzaak is een bacterie. Je krijgt die bacterie door onveilige seks met iemand die chlamydia heeft. De bacterie besmet de slijmvliezen van de plasbuis, de anus, de keel, vagina of de baarmoedermond. Maar een kwart van de besmette vrouwen krijgt klachten. Je krijgt pijn of een brandend gevoel bij het plassen, pijn in de onderbuik, vaginale afscheiding, pijn tijdens het vrijen, bloedvlies na het vrijen of tussen de menstruaties in. Veel vrouwen merken hiervan dus niets, maar kunnen de bacteriën tijdens onbeschermde seks wel doorgeven. Van de besmette mannen krijgt maar de helft klachten. Je krijgt dan pijn of een branderig gevoel bij het plassen, waterige of geelgroene afscheiding uit de plasbuis en soms pijn in de balzak. Na anale seks kan het slijmvlies van de anus ontstoken raken. Dit kan jeuk, pijn of een branderig gevoel geven. Het is belangrijk dat je chlamydia op tijd laat behandelen. Als de ontsteking te lang doorgaat, kun je als vrouw onvruchtbaar worden en heb je meer kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Om te weten of je hamidia hebt, krijgen mannen een urinetest en vrouwen een uitstrijkje van hun vagina. Dit uitstrijkje kun je thuis ook zelf doen. Zo nodig zal je huisarts ook een uitstrijkje maken van keel of anus. Wil je je laten testen en heb je geen klachten? dan kun je de test het beste pas twee weken na de eventuele besmetting doen. Heb je wel klachten, dan kan het eerder. Het is slim om je voor de zekerheid ook op andere cellen te laten testen. Tegen chlamydia krijg je antibiotica. Meestal een paar tabletten azithromycine in één keer. Je kunt daarna, tot een week na de antibiotica-kuur, nog besmettelijk zijn. Zorg daarom dat je die week geen seks hebt. Vraag je huisarts of je na de kuur nog op controle moet komen. Laat je sekspartners van het laatste half jaar weten dat je chlamydia hebt, ze kunnen zich dan ook laten testen. Gebruik condooms om je te beschermen tegen alle SOA.